Vandaag wil ik jullie meenemen in het verhaal van Rax. En Rax is een patiënt die hebben wij aan de pols geopereerd en tijdens de controle bleek dat hij niet helemaal goed liep op zijn linker achterpoot. Um, hij was gevoelig op zijn heup en ik heb een heupfoto gemaakt en daar bleek dat hij een, een tumor had in zijn linker heupkop. Um, hele ja, vervelende diagnose, uh, schrikken voor de eigenaar en ook een slechte prognose helaas. Maar gelukkig konden we Rax meenemen in het onderzoekstraject een vaccin tegen kanker toedienen. En um, ja, uiteindelijk is Rax wel geopereerd en hebben we de tumor verwijderd. Wat wil zeggen dat we de heupkop hebben verwijderd en een deel van het bekken. Een hele ja, rigoureuze operatie, een heftige operatie. Maar ik wil jullie nu laten zien hoe het eigenlijk met Rax gaat. Nou ja, goed hè. Rax is natuurlijk bij ons aan zijn pols geopereerd. Ja, en ik ja. weet nog als de dag van gisteren dat tijdens de controle van die pols zijn jullie, maar hij loopt ook niet helemaal lekker op zijn linker achterpoot. Tot. Ze hebben toch een foto gemaakt. En ineens bleek daar toch ook een ja, dat Rax ineens verdacht werd van een hoor. Ja. Um, wat ging er toen door jullie heen? Want ik, ja, ik overviel jullie daar heel erg mee. Um, ja, in ja. eerste instantie hebben we niet door en we beseffen niet wat het eigenlijk betekent op ja. dat moment. Ja. Dan verwacht je eigenlijk van nou, er is nog wel een oplossing. Maar ja. dan verwacht je niet dat het eigenlijk zo rigoureus kan zijn. Ja, ja, ja. Dus, eh, en die idee, misschien is het artrose. Ja, omdat hij dat, natuurlijk eigenlijk, het ging hartstikke stukken goed natuurlijk, ging het met hem. Maar we merkten in één keer, zeg maar, vrij kort voordat we hier kwamen voor de controles ja. zeg maar, dat hij zeg maar zijn achterhand, dat hij gaat graag op zijn rug liggen, ja. ontivicaal. Ja. En dat, dat kon hij niet meer. meer. Dus, dat nee. deed hij niet. En op nee. een gegeven moment het was zeer kort daarna, dat hij in één keer, nou ja, door zijn poot heen zakte, zeg en maar, die misstap maakte. En toen dacht ik in eerste instantie, ik denk, oh ja, ja hij is natuurlijk negen jaar, wordt nu tien jaar ja. natuurlijk, ja. volgende maand, en dan eh, artrose. Ja. ja, wat je daarnaast hebt, ja, dan is de keuze natuurlijk, ja, of euthanasie, of opereren, ja, wat we net ook over hebben. Hij is zo levenslustig, hij is zo enthousiast, ja. hij is zo, ja, ja, krachtig is die, ja, ja. En dan ga je helemaal van jullie uit van: joh, wat is zijn mogelijke prognose? Wat zijn zijn kansen? Ja, en nu is het natuurlijk heel ernstig afwachten van hoe het zich uh, ontwikkelt. Hoe het zich ontwikkelt, ja. We hebben natuurlijk, we kwamen een beetje, ja, jullie zaten een beetje in een spagaat. We kwamen met een heel lastige het. Ja. of euthanasie of, uh, of hè, we gaan wel opereren. Um, zoals jullie toen ook al wisten en hadden toen ook al heel veel zelf gegoogeld, dus dat, dat hielp ook wel in het gesprek, wist al heel veel zelf. Ja. Um, ja. Ja, is ook de prognose bij een hond met pootamputatie niet heel gunstig bij veel ja. tumoren? Nee. In hoeverre heeft dan de optie dat we, uh, deze, studie ook, uh, dat we deze studie hadden en daar mee konden nemen? In hoeverre heeft dat jullie keuze beïnvloed? Nou ja, heeft dat ons, jullie keuze beïnvloed? Ja, ja. ja toch wel. Ja. Want onze primaire keuze was wat voor heeft hij na de operatie. Ja. En dat was de balans waar we zo zaten. Van, ja. Ja. En omdat hij nou zo krachtig was en zo energiek was. En we uh, zeggen van nou, we geven hem gewoon een kans. Ja. Maar we hadden in de achterhoofd wel, en dat hebben we nog steeds wel, ja, het raks is een hond van elke dag. Ja. Ja. Nou, dat, dat is zo. Je weet dat uh, zo'n bot tumor, dat is heel agressief. Je weet ook dat de kans natuurlijk, doe je niks, dan had hij er waarschijnlijk nu al niet meer geweest, ja. is dat. En ja. Ik denk wel door, door jullie zeg maar, dat je zegt van nou, we zien hem als kandidaat voor eventueel toch een bootamputatie en blijkt tijdens de operatie dat pas niet kan, dat het bijvoorbeeld. Dat het dat veel te ver is, want de CT-scan is natuurlijk ja. gemaakt dat hij schoon was op ja. dat moment. Ja. Dat je denkt van oké, okay, je gaat van de expertise in uit. dat dus je zegt van nou, uh, we hebben nu een hond waarvan we denken dat als die een kans heeft, ja. dan is hij heeft een, echt een kans. Als je natuurlijk nu terecht is het een heel verstandige en ja, die jou wel de juiste beslissing Ja, want dat leidt. is inderdaad mijn vraag. Hoe. Um... Ja, hoe vinden jullie dat hij is hersteld na de operatie, als we ja, puur naar de operatie kijken? Ik vind de eerste weken ging het natuurlijk vrij moeizaam. In die zin ja. van, uh, ja, het had hij echt een herstelperiode nodig. Mm -hmm. Maar als je nu kijkt de afgelopen week, eigenlijk vanaf de vijfde week, vierde week, toen ja. is het herstel heel snel doorgezet. Toen ja. ben je ook mee gaan wandelen uh, samen met, uh, met de ja. mensen de ja. met hem. Ja, dan, maar je merkt uh, zijn levenslust, zeg maar. Uh, ja, hij is weer de oude rak, zeg maar. Ja, uh, klopt. Uh, ja. hij, hij loopt weer achterna. Ja, en ja. uh, hij komt weer met zijn spulletjes aanzetten. En hij draagt ja. weer dingen voor je. Hij wil ja. gewoon. Ja. Hij is ook ja. met opstaan. Het gaat heel snel doen Daar is die kan. Ja. Hij, ja. hij is er. Ja. Ja. Het is meer, zeg maar, nu nog is het. Zeg maar, je zegt van, oké. Okay, als hij heel snel wil. Dan wil hij zeg maar bijna op de drie poten, zo zoals we ja, een hinkstap ja. zeg maar doen, ja. en meer het bochtenwerk werk snel. Ja. Ja, dan heeft hij zijn staart nodig. Tot ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. zo. fijn. En hoe hebben jullie, hoe heeft hij um, bijwerking gehad van de vaccinaties? Heeft hij daar last van nou, gehad? Wat we merken, hij gaat natuurlijk dan de doen het eind van de middag hebben we dan die vaccinaties ja. gedaan, dan gaan we in huis. Thuis is het in principe goed, alleen rond een uur of acht s'avonds avonds, dan merk je dat hij een beetje lustelozer wordt. Een ja. beetje moe, dan gaat hij leren slapen, ja. dan gaat hij leren. Als hij s'avonds avonds nog uitgaat, is hij weer helemaal 100%, dan ja, loopt hij Is hij weer Ja, Dan is hij echt weer aan. En, en dan merk je eigenlijk tot de volgende morgen rond de middaguur, dat, dat hij wat lustelozer is, maar voor de rest, uh, nee. Dat is helemaal mooi. je merkt dat, ook, dat ja. dit wordt een klein beetje roze wordt, zeg maar. Ja. En af en toe dat hij zo eens kijkt, ja, zeg maar. Maar, maar niet maar... de grote bult, om... nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hij, hij zit... eet er geen hap minder om nee. enzovoort. Nee, maar hij Hallo. zit er ook niet aan. Hij zit er ook niet aan te likken of zo. Of nee, dat hij is niet maar hij laat ook echt helemaal met rust. Ja, dus... met rust. maar je merkt dat hij even een, even een dippie krijgt, zeg maar. En op het moment dat weer... hij uit het dippie is, dan is het gaaf. Ja. ja. Dan is het goed. Ja, wat goed. En ja. hoe ervaren jullie de studie als eigenaren? Uh, ja, maar... hè? het re Met regelmatig hier langs komen. Uh, ja, ja, ik ja. zie het zeker niet als een belasting, absoluut. Een de belasting, kijk ja, het is geen hond die je, zeg ja. maar met, met, met alles wat je met hem doet natuurlijk, ja het is 40 kilo. Ja, zeker. Mm. Ja. Het is geen op de tackle die je ja, echt nee. zo... Uh, nee. Niet bepaald. Dus <laughs> kijk naar de behandeling, we gaan hier naartoe? Ja, het enige is dan de, de reis uh, ook geen probleem, maar eigenlijk een half uurtje, vaccinatie, bloedafname ja. en dan is het klaar. Ja. Maar goed, als ik het, als ik het goed begrijp, zien jullie li-rax eigenlijk in zijn energielevel en zijn ja, en giga verbeteren. Ja, ja, ja, ja. Hij vindt het, hij vindt het ja. dus hier niet, niet ontzettend belastig, hij laat het allemaal goed toe. Ja, ja, toe. Um, Hebben jullie goede hoop dat hij uh, ik nog jaren, nog kan jaren, jaren koudt mee, mee te te nou, nou ja, wat heel belangrijk is natuurlijk uh, van de bloeduitzoeker blijkt dat zijn immuunsysteem het oppakt. Ja. Ja. Ja. En dan hopen we net zoals die honden uh, met blaaskanker, zeg ja. maar, dat we, nou ja, een x-tijd krijgen, uh, ja. zeg maar. Ja. En zeker omdat je weet dat hij dus verder, nou ja, gezond is, zeg maar, dan ja. ook, nou ik zeggen de hoop, ja. dat hij misschien nog een paar jaar uh, echt comfortabel heeft, zeg zeker. maar. Ja. Alleen ja, dat is dus uh, het uh, donkere ja. gebied van... Ja. Abwachten. Abwachten. Ja. Ja.